Ja, we staan hier midden in Erdbrugge en daar is het eigenlijk om te doen in onze onthardingsprojecten. Wij willen de rust en de koelte en de natuur van Erdbrugge eigenlijk binnentrekken in heel die omliggende wijk en op die manier ook al die straten aangenamer maken om in te wonen. Het is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen een hele hoop organisaties, maar ook overheden uh, en wij proberen in de hele uh, noord- en oostrand van Antwerpen alle groene gebieden uh, te bewaren, uh, te versterken en met elkaar te verbinden. We zijn nu echt bezig om samen met het district Deunen en de stad Antwerpen uh, een aantal straten te gaan ontharden om op die manier de natuur van Erbrugge in de wijk in te trekken.